6, yes. en dan pakken we, ja. ja, ook ontwikkeling hoor. Periode 1, uh, ongeval met uh, beknelling. Gebouwbrand aan de gang. Uh, het is vandaag wel uh, de dag van de gebouwbrandjes blussen oké okay, blussen, snel blussen, Be snel blussen, nu nu nu nu ga blussen, ik ben hier weg vriend ga nu blussen Godverdomme. oh ja, dat is een flinke Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, L, voor en morgen. En vandaag ga ik uh, op pad met de Brandweer TS. Uh, we gaan uh, ons, uh, onze spullen testen. Uh, dat is hier zo. In ieder geval even... Het regen nog buiten, dus we gaan even niet uh, naar buiten. Up, ja, we kunnen natuurlijk niet binnen, gaan spuiten. Uh, we gaan in ieder geval nu even kijken of de hoge druk het doet. Vandaag een 24 uur dienst. Uh, het is nu... 6 uur 27, uh, dat moet natuurlijk uh, 7 uur 27 zijn of 8 uur 27. Zou wat logischer zijn. Die doet het, sorry mevrouw, niet schrikken. Oh, ik moet even heel snel. Ik noor player aanzetten, anders komt weer iedereen om me afgerend en wil me deel te schieten. we um, gaan het zien, wat de 24 uur dienst ons gaat brengen. Die doet in ieder geval chauffeur voor vandaag, maar ook manschap 1, 2 en bevelvoerder ben ik. Uh, hun lopen vooral achter me aan maar doen niet heel veel oké okay. sirene even heel snel getest voor de mensen die hem hoorden alles doet het dat betekent dat wij uh, inzetbaar zijn voor meldingen we gaan ons laten verrassen wat dat vandaag allemaal gaat zijn. Misschien kunnen we een oefeningetje doen achter de kazerne straks. Uh, dus uh, we gaan het zien. In ieder geval 1 TS vertrok net al zoals je hoorde, denk ik. Nee, toen was de opnames geloof ik niet begonnen. Er was in ieder geval een TS uh, vertrokken. Nou, en het mag wel wat beter weer worden vandaag. Weet je wat jullie gaan doen? Ik word een beetje zenuwachtig als jullie steeds achter me aanlopen. Dus jullie gaan lekker in de auto zitten. En ik ga even mijn ding doen. En daarmee bedoel ik gewoon even achter de kazernes kijken. Of daar nog een autovrak staat die we mogen gaan gebruiken vandaag voor een oefening ofzo. Nee, hier staat helemaal niks. Dat is niet mooi. Maar uh, het is niet anders. We kunnen altijd wel kijken of iets... Uh, kijk, je kunt natuurlijk inspannen. Maar als er iets staat, het helemaal mooi zijn. Zo. Nee, we gaan niet naar een melding. We gaan wel uh, boodschappen doen. Wordt er ook bij bij de 24 uur ziens. Uh, ja. Jullie mogen allemaal trouwens even erbij komen zitten. Zo al. Eh uh, ja, boodschappen doen gewoon een zetbaar voor meldingen, uiteraard. We gaan hier de boodschappen doen bij de uh, Weet dat gebeuren bij het tankstation. Uh, ja, omdat uh, er zijn gewoon geen uh, winkels in, of supermarkten in GTA. En dus moet je het hebben van de supermarkten uh, bij de uh, tankstations. Dus jongens, gaan we gaan vanavond eten. Pizza, jo. Goedachtig hotel. Nou, er is niemand, oké. Okay. Nou, pils mogen we niet. Pizza. Hier zie ik pizza. Pizza, pizza. 1, 2. 2 pizza's. Is hier nog pizza? 1, 2, 3. 4, 5. 7 pizza's. 2, hier 3. En nog eens 2. Iedereen 1 pizza. Hoeveel zijn we ook alweer? 6. Uh, en dan pakken we... Ja. Ja, oké. Okay. Uh, als je goed luistert, hoor je op de achtergrond het al aan. Wij uh, komen later terug, ook al is er niemand. Jongens, ademlucht om doen. Ja, nee, het allemaal niet snel. Joh. We zijn alleen maar onderweg naar een gebouwbrand. Een gebouw brand, brand gebouw, zoals er in de melding stond. Het zou een appartementencomplex zijn. Meer onbekend, meer niet bekend bij ons. Ik heb ook nog niks te plaatsen horen komen. Dat kunnen zijn. Als ik even denk, uh, ja, waarschijnlijk die motorclub die in de hand staat. Ja, daar zit hier echt gewoon een begrenzer op. Je gaat echt niet veel harder met dat ding dan 90. We moeten recht door. Nou, het kan nog niet motorclub zijn. Ik wilde naar rechts gaan, maar het is nog eentje verder. Maar ik had hem zeg maar gegooid op rechts af, en dan kwam ik toch in problemen met het verkeer. Of het is, ah ja, ik weet al waar het is. Nee, dat is wel een motorclub, maar we moeten niet verkeerd rijden, want nu gaan we verkeerd rijden. Hij uh, gooit me al via de paardenrenbaan en dan sta je daar en dan kun je nergens heen. Ik we hem helemaal nee. Hier zou het moeten zijn. Ja, het is wel brand. AC 8231 31 brand. Uh, ja, dat was bekend, anders bellen mensen de brand wel niet. Uh, Lijkt een klein brandje, wij gaan plus uh, over. een flink brandje, hele woonkamers staan in de een oud gebouw, hè? die zit allemaal hout uh, groot en uh, alleen heeft de uh, rookontwikkeling zich echt tot binnen gehouden en is niet uh, via een uitweg naar buiten gegaan. Dat is op zich wel een goed teken dat de gasten gewoon nog steeds fik. Ik nog steeds iets. Ja hier binnen. weg brandmeester zijn het waren wel hoor het was het goed om de controle te krijgen Na verkenning wordt gedaan door mijn brandweer collega's en dan gaan wij of ik in ieder geval opruimen AC, 81 2 nee ik weet het al niet meer weten we ook weer 82 31 brandmeester ruimt spullen op en is vertrokken weg van incident ik ga mijn boodschappen doen, jongens. Hier om de hoek is geloof ik ook wel ergens een winkel. Maar waar? Einde van deze straat, ja. Jullie met de arm weg naar binnen. Ik pak snel de pizza's. 1, 2, 3, 4, 5. Uh, Summit 4. 1, 2, 3, 4. Zo. Afrekenen. Kassa voor de we melden krijgen. Hallo. Hallo. Hallo. Is het zelfservice service hier ofzo? Nou, dan doen we maar zelfs uh, scan. Bliep bliep bliep, bliep. En dan hebben we goed. 1, 2, 2. Bliep bliep bliep, bliep. Oké, okay, goed. Ja. Uh, 10 euro. Hoppa, kacchen. Ik koop pizza jongen. Oh nee, ja, nou ja, nou ja, nou ik vind het goed. Kom! We gaan retour kazerne. Het is uh, weet ik veel hoe laat. En mogen we ondertussen ook gewoon die ademlucht eraf doen hoor. An on fire. Nee, ademlucht om nu jongens. Melding. Uh... Gaan we nou afdoen of niet? Kom, stap in. Gebouw brand, prio 1. Wederom, appartement in de Hens. Hier al op. Dan moet je niet wel op de hoofdweg uitkomen, maar dan is uit hoe we dat doen. We gaan niet daar stilstaan. Ik, je ziet het gewoon gebeuren. Ik zet het er helemaal niet tegen. Krijgen we nou vriend? Ja, rookontwikkelingen hoor. Aandacht top. Rookontwikkelingen lijken al minder. Ja. Oh, ugh, gewoon binnen aanval doen met z'n vieren dat ding werkt niet echt je moet zeg maar een animatie krijgen tot er waterstralen uit de grond komen en dat gebeurt niet ik blus waarschijnlijk gewoon door het gebouw heen oh oh oh ja dat nee nee niet niet in de fik vliegen sta even op sta even op ik moet je wel blussen zo. Heeft u geluk. Brandweerman, gewond. Oké okay, brandmeester. Hier moet gelucht gaan worden. Dus de deuren zetten open. Kom. Hebben we nog genoeg water? Denk ik gewoon niet. ja. Nee, Goed, AC. 82,31 31 brandmeester, retour. Kazerne. Goed, en zo waren we nog maar met z'n drieën. En de maan is uit. Bevelvoerder ook niet nodig. Want ik heb die taak al op mij genomen. Misschien komt hij zo meteen opeens. Nee, ik raak hier niet eens. Dat is onzin. Misschien komt hij zo meteen weer eens bij de kazerne. En kijk je naar. schoten wordt schiet meer schieten meer schieten meer lekker pik nee mensen niet schrikken wij zijn maar de brandweer en de politie niks aan de hand iedereen gaat nu schrikken en dat moeten we niet hebben uh. is al toch plaats. Het dat echt heel hard zijn geweest. Ah kut, het is wel op die baan erin, maar dan kan het wel hard zijn geweest. Er ligt er eentje op zijn kop. Het is al tegen de avond aan aan het lopen. Kut. Ja, dat wordt een nieuwe TS. Oh nee! En dat betekent ook dat uh, we nog moeten gaan eten en zo. Ik hoop dat we hier gewoon kunnen blijven rijden en ook mogen blijven rijden. En dat we niet vast komen te zitten. Oké, okay, er ligt er eentje op zijn kop, dat scheelt al. Oké, okay, meerdere slachtoffers te zien. Oké okay, jongens, uh, jullie mogen het voertuig gaan stabiliseren. Ik ben nog iedereen kwijt. Oh, ik dacht al. Uh, jullie mogen. Waarom rent hij nou weg? Jullie mogen de. Waarom luistert niemand meer vriend? Goed, dan ga ik alles zelf doen. Daar ligt iemand hier op. Hier ligt iemand gewond. Ah, voertuigbrand jongens, voertuigbrand. Oké, als het uit is, zeg het maar even. Lekker pik Oké. Ze willen niet echt luisteren naar. Pads. Ja, zo is een ambulance te plaatsen. Uh, voor de rest zit er geen personen maar in de auto's. Terwijl even de motorkap uh, eraf zien te halen. Nu zul je zeggen van oh, maar uh, je zit aan de achterkant. Ja dat klopt, maar dit is ook, hier zit de motor ook en bij deze ook kijk dat is wel grappig je kunt echt heel leuke dingen met dat ding doen en de deur eruit halen oh. oké okay, er zitten geen mensen meer in nou dan hebben we ook meteen onze thv oefening gedaan technische hulpverlening deze dan we wel af Nou goed, een beetje gespeeld met de auto. Uh, ambulance is onderweg, uh, voor ons zit erop, voertuigen veiliggesteld gesteld zijn, uh, gestabiliseerd. Zit ook niet meer in. Accu's zijn ontkoppeld, ontmanteld door ons. Met ons buikdingetje. dingetje. Uh, collega's, jullie hebben helemaal niks gedaan, dus bedankt daarvoor. Ik speel hier nog een beetje mee. En dan uh, zal ik zeggen jullie op de kazerne. Ik ga uh, het gaat.. Wat doe ik nou? Wow, hoe heb ik dat gedaan? Goed, oké. Okay. Uh, ja, wij gaan, ik ga naar de kazerne, daar gaan we eten en hopelijk uh, ook wat slapen. Ik jullie dag. daar gaan we. Um, ja, ik was bezig met uh, andere dingen. Pizza hadden we gelukkig op. Uh, maar ik hoor opeens uh, dat is wel vet aan deze mod zitten we namen zijn drieën en ik, god nonnergie, kom nou eens erin joh ja, stop. ja, stap in even naar buiten dan kunnen we daarin stappen gebouwbrand aan de gang uh, het is vandaag wel uh, de dag van de gebouwbrandjes Maar ik was even bezig met een andere dingen, ik was mijn eigen video aan het kijken uh, Soms maak je dan een video en dan weet je achteraf eigenlijk helemaal niet van hoe zag die ook alweer uit Politie rijdt ook mee, ik brand, maar die rijdt gewoon door Het is laat op de avond, er komt wel een trein aan Dus uh, wil ik de sirene aanzetten voor de trein uh, maar als laatste avondes dus sirene laten we uit, uh, tenzij het echt nodig is. Want, zoals ik elke video zeg, zonder blauw of zonder sirene geen voorgangsvoertuig. Dus, jij ja, hoeft mij nu geen voorrang te geven als je niet zo wil. De is best zacht geloof ik. Want ik hoor hem al nauwelijks. Dus ik hoop dat het bij achteraf, als ik de video edit, dat die wel goed te horen is. Andere TS van andere kazerne is er plaatsen. Brand betreft rechts. Jullie zijn hier begonnen en dan gaan wij een ander gebied uh, pakken we hebben gelukkig ook bijgevuld nog geen rookontwikkeling te zien geloof ik werkverlichting zetten we aan en wat voor een ah oh, wacht oh, vergeet ik het weer ik wil even alles open zetten Zo hier zie je wel genoeg door, lijkt mij oké, okay, binnen aanval van 82 31 uh, achterzijde pand Nog geen rookontwikkeling te zien, dit is normaal ook brandvorming uh, te zien. Ik weet niet of de melding was binnengekomen als een gebouw brandt of dat gewoon iemand heeft gebeld dat hier misschien een alarm binnen afging. Het is natuurlijk s'avonds... Oké. Okay. Het is natuurlijk s'avonds laat. Ik verwacht niet dat hier nog mensen aan het werk zijn. Uh, dus verwacht ik ook niet dat hier echt uh, iemand vanuit binnen heeft gemeld dat er brand is. Het te zien is het ook niet uh, het geval dat er hier brand is. Want dan zou dat hier moeten zijn. De warmtebeeldcamera staat aan. Laat geen uh, brandwaardes zien. Dus wij gaan uh, retour meldkamer uh, AC-loze inzet. Uh, wij gaan retour kazerne waar wij snel gaan slapen. Van slapen gaat niet veel komen denk ik zo. Uh, prio 1 ongeval, beknelling. Ja, dat was in Rotterdam serieus hetzelfde. Uh, we rijden, of hadden de hele dag, ja natuurlijk, zoals je weet, als je de video nog niet hebt gezien, zeker afkijken. Uh, maar uh, van mijn 24 uur ze in Rotterdam. We hadden de hele dag het redelijk rustig gehad. Uh, over, ja, laat op de avond, of nee, laat op de middag zeg maar, kwart, vijf uur geloof ik. We hadden we wel nog een uh, grote brand, dus dat was wel gaaf. Of gaaf. Niet fijn van de mensen waar, uh, van de woning, maar in ieder geval een melding. En uh, toen uh, tot uh, tien uur weer niks. Uh, gelukkig wel lekker kunnen barbecueën en zo, dus dat is dan ook wel wel lekker. En tien uur half elf niks, half elf kregen we een melding prio 1 assistentie ambulance. Uh, en daarna reden we terug naar de kazerne. En toen gingen wij, uh, reden we echt achteruit. En de portofoon ging alweer. Ja, eerst gaat de portofoon, dan gaat de pieper pas. Uh, de dus portofoon gaat, dan kazernalarm, dan pieper. Dus wij wisten eigenlijk al dat er een melding zou komen voordat de kazernalarm en de pieper afging maar goed ja dus echt achteruit en uh, we reden weer weg uh, met spoed prio 1 was dat of prio 2 maar het werd opgescheld prio 1 en uh, toen was ik moe Ik ben geslapen maar ik sliep echt heel vast en hun sliepen nog niet eens de, de brandvermannen of zij weet ik het hoe je dat uh, hun of zij dat, dat verschil weet ik nog en uh, die sliepen nog niet eens en toen ging alweer het kazijn alarm voor een prio 2 en hij bleef bij een prio 2 weer brand jongens weer brand blussen oké okay, blussen snel blussen Be snel blussen nu nu nu nu ga blussen ik ben niet weg vriend ga nu blussen godverdomme no Plus die fucking auto We nee, nee. <laughs> gaat fout gaat helemaal fout hoe kun jij niet dood zijn je bent twee keer naast een Plof vanuit mijn brandweerman is dan wel dood. Oh, daar ligt nog iemand onder. Oké, okay, als uh, opgeschaald, uh, middel HV, middel brand, uh, ambulance en politie deze kant op. Oh, je kunt gewoon de weg hier. De nee, we hebben wel meteen die auto van het uh, van de persoon afgehaald. Deze wil niet uitgaan. Ja, hij is uit. Nog een te eerste plaatsen. En zo was ik nog maar alleen. En politie zijn ter plaatse, uh, ik denk vier sla drie slachtoffers, twee brandweermannen. En even de schade hier bekijken, hier ligt nog wat brokstukken, hier ligt nog een wiel op. Uh, nou, we kunnen wel stellen dat dit een dodelijk ongeval is. Goed, oké. Okay. Dus het wordt geloof ik wel bijna ochtend, uh, dus wij gaan. Uh, de kazerne weer terug. Maar ik heb alleen geen collega's meer. Maar goed. Oh sorry, ik wist niet dat jullie uitgestapt waren. Nee, ik ben je niet. <laughs> ja. Ik doe ze op de recht niet zelf. Hè. Al deze meldingen vandaag zijn gewoon echt van de mod door de mod uh, ingespannen. even trambaan en nu weer de gewone weg lekker gedaan uh, brandgebouw live invaders office uh, ja ik sta er alleen voor echt letterlijk alleen nu dat stond ik toch al dus eigenlijk kun je net zo goed gewoon solo gaan rijden maar je krijgt de collega's <coughs> daarbij bij de mod nu moet ik even niet praten maar merkt dat ja laat maar ik heb zo'n kriebel in mijn keel en hoe langer je praat, hoe erger die wordt. Even ondertussen iets drinken. Oh, verkeerde knop. Hoppa, versneller, sneller. Drinken, sturen, gas geven. Je moet het maar kunnen. Oh, kut, weer verkeerde knop. Even tegen het verkeer in hier. eens met de bocht mee te gaan. Knipperlicht erbij was natuurlijk helemaal super geweest. Sorry daarvoor. Het is, uh, dat is niet altijd makkelijk. Natuurlijk zit knipperlicht niet op de ideale locatie voor mij. Ik heb verschillende knopjes natuurlijk om het stuur zitten voor alles. Blauw en sirene is al moeilijk om aan te krijgen als je stuurt. Want het zijn ja, twee knopjes die, niet, die ook meedraaien. Uh, en knipperlicht is dan nog helemaal uh, moeilijk. Maar ik doe mijn best. Oh ja. Daar is zo flinke. Linken. We gaan gewoon via de calamiteitenroute naar binnen. En dat is via deze deur. Nou hier hangt er ook een. Handig. Kijk, dit gaat ik veel makkelijker ja. hier is er niet veel rook dus uh, maar goed ik ga het wel met mijn aamelijk opzetten ik moet ook daar rekening mee houden we nemen weer heel veel lucht namelijk oh slachtoffer slachtoffer binnen aangetroffen uh, ja. brandmeester kijk even in de computerruimte of hier alles ja En precies op tijd. Hallo, kan deze deur niet open? Ik zorg dat hij open gaat broer. Oké, okay, maar dan zijn. Uh, 1, 2, 2 slachtoffers zo te zien aangetroffen. Voor uh, Ik Geen zin meer om die te redden. Uh, dat gaan we uiteraard wel mee naar buiten nemen, maar ik niet. Hey, het is um, 7 uur 35 dat betekent dat de 24 uur dienst er al ruim op zit, want we zijn natuurlijk om half 7 begonnen ongeluk. Ik ga leuk bedanken voor het kijken, op je een leuke video vond. Ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. En uh, ja, vergeet niet te abonneren ofzo. Zeg ik eigenlijk nooit. Vergeet niet te abonneren, vergeet niet een blauw duimpje achter te laten. Zo, wordt gewaardeerd. Uh, en uh, een reactie te uh, een reactie achterlaten. Weet je wat, boeien mij eigenlijk allemaal niks. Uh, tot over twee dagen. Doei!